Dat het bestaat, maar het is gewoon kanker. Krom geregeld. Bla We're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 Zowel de band als de overheidsinstelling uh, ding, staat. Uh, allebei different. <laughs> I die vriend. Eigen tijd reduceren we tot hobby. We lopen je, doe maar je eigen tijd. Reduceren we op tot hobby. Sluit erop, gaat lekker op op basic tas. Ik doe erop, je gaat lekker op. Het doe ik als een vent. En stekers in de lucht. Ik geloof wel dat de meestal misdenkers en dat meesten lezers, ik heb zelf ook wel eens sapiens gelezen, net als de rest van vraag Voor de kijkers en hun moeder en dan wel uh, vader. Opvoeder. Opvoeder, voogd. <laughs> uh, ja, familieleden, je weet toch? Ze zitten er tussen. En over fucking damn Kijk naar sure. links, kijk naar rechts, er zit er eentje tussen. Er zit, op de bank zit er eentje. En, en dit is een vraag voor diegenen die, die ziet het We niet dat ze ook, jongens. Waarom stemmen jullie steeds op de VVD? Ben ik dan de enige die nee. weet? Was er deze persoon nog opgestapt? De kabinet nog opgeklapt en nog steeds die ik ruiten op mijn Corona, hebben ze overneemt. Voor slag maakt er geen idee. Kom maar op Nederland VVD. Waarom stemmen jullie steeds de VVD? Wat ver? En dan nu de hit, nummer 33 heb ik inmiddels vernomen, Het, uh, toen ik uh, de fans opriep om te gaan stemmen DMde Timo Pizar, uh, DMde mij, gast de stembussen zijn al een week dicht, <laughs> maar 33 nonetheless, let's go. Het probleem met je baan is dat je niet vrijwillig gaat. Soms is het leuk, maar je kan niet kiezen om niet te gaan. Gek zo zonder publiek hè? Of ja, niet voor jullie maar voor ons. Want jullie zijn wel publiek. Voor de kijkers thuis daar zitten wel degelijk mensen hier achter de camera. En ze reten gezellig. Rutte, kunnen jullie mee? Kunnen jullie meedoen of zo? Ja. Is er een live verbinding dan met de mensen thuis? Kijkers. Ja. Oké. Okay. is dus met tellen. We doen, het begint met één, dan is het twee, dan is het drie, dan is het vier. En jullie doen allemaal mee. En uh, ja. Let's do it, man. Hey, what's the tarot tour? Laat over Shell, let's go. Yeah. Gratis geld in de grond, keen gezeik. Lekker boren, Tanker groot, polenpark in de zee, lekker bezig! Shell, yeah. Groene shit, ik ga wel binnen, kom je daar kijken. Shell is een prima bedrijf, als ik een bedrijf zou lopen. Shell is een prima bedrijf, als ik een bedrijf mag lopen. Dan is Shell een lekker feest. Het knippen we er allemaal tussenuit. TV. I love this shit. Oh, my mom wekt zich dood in de bouw, Wesley in de zorg, Els bezorgen eten. Really you did it. <laughs> um, door. Ik wens racisme de corona. Ik zeg geen wapens voor de boa's. Ik vind racisme sowieso raad. Jazz-einde. Alternative <laughs> <of> ending. Nou, wij waren heenliefd, we stonden op nummer 33 dit jaar, we zien jullie volgend jaar weer Het is niet veel, maar het is wat, hè. Meedoen. het is <laughs> leuk dat je mee doen met zoiets, <laughs> weet je. Stemmen, sowieso. Zo'n ding, Dat weet is wat ik doe. Oh shit! Oh my god, ik and ben aan het stemmen. En ook met politiek, het is ook met politiek. En, en, dit. Het komt and allemaal samen gewoon. Circles fucking rond as fuck. Beautiful.